Zit u een goede samenwerking tussen de coalitie en oppositie nu als stranden gezien de ophef over het aantal FTE's dat gebruikt wordt door de wethouders? Daar heb ik geen verstand van. Nee, helemaal niet. Uh, het hoort erbij. Uh, er worden uh, terecht vragen gesteld. Vanavond zullen we die vragen beantwoorden. Uh, ik heb ze gewezen hoe het uh, vier jaar geleden is gegaan. En uh, wat dat betreft zitten we nu veel ruimer in het jasje dan vier jaar geleden en de oppositie die vindt die wethoudersverkiezing niet spoedeisend. Waarom vindt u als burgemeester deze wethoudersverkiezing wel van spoedeisend belang? Nou, dat is de reden dat de burgemeester een vergadering kan uitschrijven. Uh, ik vind ook als, als je weet dat het programma ligt en je weet dat een team klaar staat, dan vind ik dat je niet te lang moet wachten en gewoon mensen in, uh, in, op de zadel moet krijgen, in positie moet krijgen. En dat betekent dat het uh, nieuwe, nieuwe team ook zo snel mogelijk aan de start kan gaan. Is de huidige stand van zaken op politiek gebied in onze gemeente voor u een aanleiding om niet in derde termijn als burgemeester te aanvaarden? Nee, helemaal niet. Dat zou het laatste zijn wat uh, mij in mijn uh, hoofd zou schieten. Ik heb overigens, uh, in die brief heeft de radio gekregen, dat ik aan de commissaris van de Koning, de gouverneur, heb medegedeeld: dat ik uh, graag in aanmerking wens komen voor een uh, derde termijn. Maar die derde termijn ook koppel aan uh, het feit dat ik over twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd krijg. En dan krijg ik tijd voor tennis en weet, weet ik wat allemaal. Maar welke criteria stelt u zichzelf om de nieuwe termijn van zes jaar weer te aanvaarden? Uh, ja, nou, uh, iedereen moet werken, dus ik ook. Ik heb heel veel plezier hier in de stad. Ik ga graag met mensen om, vandaag is het ook weer een prachtig voorbeeld. Ik denk dat wij uh, buiten het gemeentehuis uitstekend bezig zijn. En de, het elan wat bijvoorbeeld nu ook het Centrum Management spreidt met deze activiteit, dit initiatief, ja, dat moeten we ook meer inbrengen in het stadhuis. En dan krijgen we ook wat dat betreft, in plaats van die oeverloze debatten, krijgen we ook uh, energie. En krijgen we ook nieuwe ideeën samen met uh, de ondernemers, samen met sportverenigingen en scholen en noem maar op. Gaat burgemeester Cox de volle zes jaar uitzetten? Nee, dat heb ik juist gezegd. Ook uh, interviewers moeten luisteren. Ik luister. Ik, uh, ik, uh, over twee jaar uh, ben ik uh, 66 en nog wat, dan is mijn pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb aangegeven dat ik rond die tijd uh, gebruik wens te maken van de mogelijkheden die ik heb. Is dat voor de gouverneur aanleiding om u niet voor de derde termijn aan te stellen? Nee hoor, in tegendeel. Hij heeft uh, op aangedrongen dat ik dat deed. Ook gezien het feit dat het toch met een heleboel nieuwe wethouders te maken hebben. En uiteraard een, een van de oude rotten ben die ook moet proberen de zaak bij elkaar te houden. Is dat moeilijk? Uh, af en toe kost dat zweet. Bloed en tranen? Uh, soms uh, tranen. Bloed hebben we nooit gezien.